<laughs> en de koning gaat marcheren met 100.000 man! 100.000 man! 100.000 man! 100 man. 100 man. <H1> en de koning gaat. Ja, hele Oké, okay, we hebben weer die voetjes even uit elkaar. Opletten. Goed zo. Opletten. Ja. Gaan we, je bent zo, niet schuiven. Van boven. Redemand. Oh, je weer. Eén, twee, drie. En dan wordt hij moe. <lacht> Heel goed. En dan aan deze kant. Nee, Hoef hoofdje naar die kant. Goed zo. Nee, dan is het los, zo? Ja. Goed zo. Ja, ietsjes over. Iets <lacht> Maken we daarvoor eventjes wat ruimte. We hebben gewoon een gelopen grond erheen. Wij fietsen daar doorheen. We halen de geweren naar voren en jagen alles zo aan de kant. Dat is je? wand. Oké. Links hè. Links. Links Ja? Goed. Links Ja, links. Ja, links, ja, links, ja, links ja. Nee, die kant. Pas goed. Links. Links goed. Voorwaarts. Pas! Boem. Ja, lopen, lopen. doorlopen. Boom. Ja, maar nee. Boom. Boom. Komt <totstuken> <totstuken> hij ja. lopen? Komt lopen? Komt hij lopen. Komt hij lopen. Komt hij lopen. Komt hij Ik Ga hij gedaan. Komt en Applaus! Applaus! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! Kom oh. op! Uh, nog een keer! Met die schoolbalen weer! Ja, doe maar nee. maar <laughs> En dan lopen jullie dadelijk met de tanden! En in de sprullenband, die geeft jullie het diploma! Hé, hey, dat is geweldig! En dat willen jullie, willen jullie ook wel hè? Ja! Ja! Allemaal ja. ja. ja, willen er nog meer? Ja, Stel jullie mijn dames op op een rijtje. Stel jullie maar op een rijtje op. Wacht even, heel. Hier mag Laat maar een papa. Als hij niet klopt. Ja, dat hier goed, hè. hij het Op de koster het mijn vrouw de hij <tie> moet hey, de <tie> <tie> Ja, kom maar aan. Kom maar Kom En dat wordt zijn we goed. Ook voor jou, goud, ik heb weer goed met de andere samen. Houd het weer de Je moet ervoor met die andere. Ja, daar heb ik vijf minuten pas. Vijf keer opdrukken. drukken. Het zo zingen, hè? Goed zo. Goed storen. <totstukken> ja, goed. Ja, Door bij je collega. Altijd en sta stil. Heel goed. En dan heb je, als je, ik heb nog andere rond bij me ja. En dat is natuurlijk het verschil dat deze net niet warm genoeg is om direct altijd af te gaan. Heel brood in de niet. Oké. Oké. En dat is het kruidbaggezijn. Je werd vroeger dus het zwarte kruid opgeslagen. Het is van 1860 is het gebouwd. Er moest het kruid droog opgeslagen worden. Alleen werd het hier opgeslagen, maar het werd behandeld. Eentje verder in het kruidbaggezijn, dat het een dus kardouze kwam... ...die gebruikt werd om in de kanonnen te leggen, een soort zakje. Dus werd Het werd hier alleen opgeslagen. Het moest het droog liggen, maar dat was het hier ook geen nog? En daar hadden ze al dus een nissies mooi voor gemaakt met een heel dikke klas erin. En er daar een olielampen achter. En die olielampen, die moest natuurlijk op een gegeven moment zijn, ja, stoppen ze, dan leeg. Dan ze weer gevuld worden. Dus, we hebben hier een, is nu een gang, hebben ze zelf. En dan kun je dus aan de achterkant de buimte vullen en dan te steken. Dan kun je zo rondop. En dan deze is nu op toon, die gebruikt voor de roeiclub. die andere ruimtes zijn van de 1 aprilvereniging. Oh, dus als je, de veetkennis zijn niet uit dan? Ja, die zijn eruit gegaan, dus de 1 april neergevuld. En de roeiclub die zat in de achterste ruimte. Ja? En die zat altijd met die drie, maar die moesten ze in de gang opslaan. En dat was niet zo handig. Nee, ze nee. zijn toen de ene brug op, zijn hun hierheen gegaan, onder de drie nee. met haar nog hangen. En de achterste ruimte, dus ja, de En dan de achterste geulde zitten nu de dames van de, de geuzen aan. Die zijn nu ook bezig met de demonstratie, ze zo rondloopt. Dan kan niet, dus daar kijken. Eens wordt in het gangetje. Er zijn twee treinen naar beneden nog. niet, jullie roepen er twee treetjes. Oh, okay. ja, oké, maar dat nou, kan niet hoor. Ja nee, dat ik zeg het al, maar nee, nee, dat is fijn. Het is verlichting, dus ik ga niet Goed je Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb het het niet het het niet het niet ja, dat is wel een leuk mooi. Speciaal voor mij te zetten. Oh nee. Nee, dat is wel. Ik hebben onze lieve Dat is een hele lieve scheepsrat. En een scheepsrat. En die ligt nu te slapen aan boord, maar ik ga een liedje zingen. Misschien wordt hij wel wakker. Wil je komen luisteren? Kom kom maar de rat, vrienden de rat, en onder in het ruim is het altijd nat. Het hele ruim, dat is mijn huis. Ik weet wel honderd pechjes naar het kombuis, daar knaag ik aan de zakken en ik eet mijn buikje vol. Daarna ga ik weer slapen. Daarna ga ik weer slapen, daarna ga ik weer slapen in mijn hol. Want ik ben rinder de rat, rinder de rat, groter dan een muis en slimmer dan een kat. Rinder de rat, rinder de rat, en onderin het ruim is het altijd nat. Ik hou graag alle mensen voor de gek, vooral die duffe dames op het achterdek. Dan ren ik langs de muren voor ik wegduik in een gat. Dan gaan de dames schillen, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. dan gaan de dames schillen, oeh, oeh, oeh, oeh. dan gaan de dames schillen, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. want ik ben rinder, de rat. in de rat. Groter dan een muis en slimmer dan een kat. Rindert de rat, rindert de rat. En onder in het ruim is het altijd nat. Iedere matroos die is naar mij op jacht. Ik ben een lekker hapje, nou, know, dat hadden ze gedacht. Want ik ben sneller dan een kakkerlak en gladder dan een aal. Ik ben gewoon de slimste ik ben gewoon de slimste Gewoon de slimste van ons allemaal Want ik ben rinder de rat Rinder de rat Groter dan een muis En slimmer dan een kat in ben rinder de rat Hij is heel zacht Rinder de rat En onder in het ruim Is het altijd nat En ik ben rinder de rat Rinde de rat, groter dan een muis en schitter dan een kat. Rinde de rat, rinde de rat, en onderin het ruim is het altijd nat. Nou, dat was onze scheepsgroep. Lief hè? Langs Spanje, langs Italië, langs Griekenland. En je komt dan door de Bosporus, de straat van de Dardanellen, uit in de Zwarte Zee. En in die Zwarte Zee, als je daar vandaan de weg vindt, soms de vaarweg, maar soms is je ondiep, over de Caucasus, nou, via Georgië en Azerbeidzjan, dan kom je uit in de Kaspische Zee. En daar stroomt de langste en breedste rivier van Europa in uit. En de langste en breedste rivier van Europa, dat is de Wolga. En bij die Wolga, daar speelt zich, daar speelt zich echt een... ...dramatische liefdesgeschiedenis achter. Ja, dat was dus een an oude Rus, en die leefde in de Caucasus, en was verliefd op ogen. Hij zei... Ik wil een je trouwens, eens. we geven nu een gauw kus, en dan spring ik in de volga. Ai, ai, ai, als jij niet van me valt, dan spring ik in de volga, en ik in de eerste kaas, met jou weer in de kokaas. Maar ik zie meer in Iwo. Iwo. Aan hem schenk ik mijn hart misschien. Hij houdt tot avonds kwart voor tien. Mijn handen past op Ik dus geen zon, nee. en toen moest ik voor me goed. Wat Dat je bloedje? Ja. Wel in die wolk had ik naar de kans, naar de en Ik nam een hal op, op het strand. En ik haalde net overkant. En ik ging daar los. Daar gaat hij! Ja?